Ik sta hier bij de informatiestand over de provinciale verkiezingen en waterschapsverkiezingen. Die zijn op 20 maart aanstaande. Dit is in de Bibliotheek van Almere. En ik begrijp heel goed waarom die stand hier is. Want hier komen wekelijks bijna zo'n 20.000 mensen langs. Dus heel veel mensen krijgen de kans om informatie te krijgen over provincie en waterschap. We doen dat altijd als bibliotheek. Want we vinden dat we een taak hebben op het gebied van informatie voor iedereen. Alle partijen zijn hier vertegenwoordigd. En uh, ik roep u graag op om uh, te gaan stemmen op 20 maart.